Wij van Mediaraven gingen langs op de International Art Fair Gent. Deze kunstbeurs biedt kunstliefhebbers van alle leeftijden een unieke bezoekerservaring met topwerken uit de 20e en 21e eeuw. De art fair is onderverdeeld in drie volwaardige zones: B-Art, Design en Art Gent. We gingen een kijkje nemen bij een aantal opkomende talenten. We staan op een specifiek deel, B-Art, een stukje beurs die gespecialiseerd is in het aanbieden van Belgische kunst vanaf 1900 tot vandaag. Typisch aan B-Art is dat we zullen standen geven, dus één kunstenaar per stand waar, waarbij dat eigenlijk de kunstenaar meer in de kijker staat. Wat was uw inspiratie voor, uh, voor de werken die hier nu staan? Ja, ik ben nogal gefascineerd door ruimtes en wat ruimtes met ons doen als mensen. We hebben, ruimtes, we hebben bepaalde herinneringen, architecturale elementen. Maar ook het huis is een soort motief, zoals in de films van Hitchcock die soort dubbelheid hebben en dat fascineert mij enorm en dat is ook een thema die heel vaak terugkomt in mijn werk. Ik ben Kim de uh, ik stel hier uh, een soort van imaginaire kinderkamer voor en uh, vertaald in allemaal objecten uh, die ik in uh, natuursteen heb gemaakt. Ik nu mee werk, dat is het leven of het nu. En dat is dus vandaar de kinderkamer, dus dat gaat voor mij echt over het leven. Maar je wilt dat leven eigenlijk volledig blijven vasthouden, heel je leven. En vandaar dat ik dat eigenlijk versteen. Zoals ik kan zien ben ik designer-kunstenaar. Ik geef mezelf geen voorkeur voor de twee. Het gaat dan over creativiteit en dingen creëren. Er zit soms veel humor in en natuurlijk hangen er eigenlijk ook wel veel jongeren. Er zijn daar wel zeer veel interesse in. Goedendag. ik ben Anouk Daals en uh, ik, mijn galerij is in de sint pieters in Gent, AD Gallery. Normaal jonge kunstenaars of een klein beetje al gevestigde kunstenaars, maar ja, de meeste zijn echt van jonge leeftijd. En hoe vindt u dan of contacteren die u? Goh, er zijn bepaalde kunstenaars die mij zelf contacteren omdat ze de galerij een uh, toffe kans vinden, maar er zijn ook uh, kunstenaars waar ik zelf naar op zoek ga, omdat wij met onze galerijen toch proberen van, uh, aan verschillende vragen te beantwoorden. Je hebt verschillende mensen die op zoek zijn naar kunst. Je hebt mensen die proberen een investering te vinden. Aan die vraag proberen wij te beantwoorden. Maar je hebt ook mensen die emotioneel op zoek gaan naar kunst of een eyecatcher voor hun in interieur. En ook aan die vraag proberen wij ook te beantwoorden. Dus met de betaalbare kunst en het jong opkomend talent blijft dat wel laagdrempelig. Ik ben op alle kunstenaars in mijn galerij even trots omdat ik ze zelf persoonlijk heb uitgekozen en omdat ik met allemaal een goed contact heb ook. Maar waar ik het meeste trots op ben, toch, in mijn galerij, is Juliette Clovis. Uh, zij leeft en werkt in Bordeaux. Uh, en ook omdat haar werk heel moeilijk is uh, om te maken. Zij snijdt vinyl handmatig uit de plexiglas in verschillende lagen. Dat is een zeer langdurig proces. En ze maakt en ontwerpt haar tekeningen zelf.